Hey leuk dat je weer kijkt. In de vorige video had ik het over de kaak en de hoogte daarvan en wat voor effect dat heeft op het geluid van de saxofoon. Nou vandaag ga ik daar verder op in en uh, deze oefening die we nu gaan doen is een verlengde daarvan. Dus het is belangrijk dat je de oefening van de vorige video goed beheerst. He, dat was die verticale kaakoefening zoals ik hem noem. Want het is belangrijk, voordat we deze nieuwe oefening doen, dat we ruimte hebben tussen de kaak en de lip. Of tussen de kaak en het riet. Dat is belangrijk. Dus als je nog steeds op deze positie speelt, heel erg geknepen, heb je niks aan deze video. Ja, dus ga dan terug naar de vorige video en probeer echt die ruimte op te zoeken um, qua kaakhoogte. Oké, okay, dus als het goed is, heb je dit dus gedaan heb je dus daar je plek gevonden waar die goed klinkt, lekker vol en genoeg ruimte heeft voor het riet om te resoneren wat we dus nu gaan doen is dat we de kaak niet naar beneden gaan laten zakken want we hebben immers die positie gevonden maar we gaan naar voren en naar achter horizontaal bewegen dus we gaan eigenlijk met onze kaak zo Parallel aan het riet, naar voren bewegen en weer naar achter. Die ruimte is dus belangrijk. Ik begin gelijk al met die ruimte. En dan ga ik naar voren en achter. Hoor je het verschil? Als ik naar voren ga, krijg je veel meer Scherpte in de, in de klank, wordt die harder. En daarachter wordt die eigenlijk wat vriendelijker, wat warmer. De, de warmte blijft over. En dat heeft te maken met dat je je drukpunt verschuift op het riet. Als je naar voren gaat, ga je dus meer duwen verder op het riet. En dan is die tip van het riet is vrij. En dat trilt. En daar, daar zitten de, vooral de hogere frequenties, de hogere tonen. Als je dan met je kaak naar achter gaat, dan demp je dat juist af en dan gaat hij verderop een klein beetje meer resoneren. Dan hou je dus warmte over en filter je eigenlijk die hoge frequenties weer weg. Ja, dus probeer parallel te schuiven ten opzichte van het riet naar voren en naar achter. Hou daarbij ook de ruimte tussen het riet en de kaak heel goed in de gaten, dat je steeds even ver van het riet af blijft. Als je dat niet doet, dan hoor je dat ook. Want dan gaat de intonatie, de hoogte van de toon, gaat veranderen. Nu ging ik naar voren en omhoog en naar achter en omlaag. Oké, okay, dus hou dat heel erg in de gaten, dat dat even, uh, evenveel afstand houdt, je kaak evenveel afstand houdt ten opzichte van het riet. Succes! Dit is een lastige oefening... Um, flink oefenen en laat vooral je oren goed hun werk doen. Ja? Zet hem op. Hoi hoi!